Hi Mirjam vlogt wel kijkers ik ben Mirjam de ja. en ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video en ik zit nu wel heel relaxed op de bank maar ik ben hard tekeer gegaan dat klinkt een beetje raar maar ik heb heel veel gedaan vandaag en dat zien jullie nu in deze video ik zeg veel kijkplezier klussen want het is geen 40 graden meer en uh, ja weet je ik wilde deze deur zwart hebben dus ja dat gaat niet vanzelf en uh, ik heb hier dit was natuurlijk gewoon een normale deur maar die heb ik even gepropt met uh, spul ik vraag me niet meer wat ik heb het even opgezocht met dit spul met dit spul heb ik daarin gepropt. Dat is nu dus hard geworden en dan kan ik mooi glad maken. Want hier zat natuurlijk eerst de deurkruk. Ja, die heb ik niet nodig, want dit is een schuifgeval geworden. Schuurpapier heb ik gewoon bij de Action vandaan, want dat uh, kost natuurlijk bijna niks. Deze muur hier is natuurlijk geschilderd, um, maar <lacht> dat gaat het niet worden zo natuurlijk. Kijk, er staat een mooie handafdruk van mij. Maar ik denk ook dat ik dat een keer uh, leuk ga behangen, of zo. Want ik woon hier nu, wat zal dat zijn? Twee, drie jaar? Ik ben het nu al een beetje zat eigenlijk, dat uh, donkere. Ik wil eigenlijk een flitsend behangetje. Ik weet nog niet wat, maar ik wil gewoon een flitsend behangetje. Dan ga ik hier een uh, handgreepje doen. Wacht, die ga ik er ook even bij pakken. Daar komt zo'n, uh, ja, wat is het? Leer, denk ik. Uh, en vies is het nu ook. Er komt zo'n handgreep. Ik denk dat ik hem zo ga doen. Zodat ik hem uh, op die manier zeg maar... Ik weet het nog niet. Zo of zo. I don't know. En dat ruimt ook nog. Maar eerst maar eens even lekker, lekker schuren. <laughs> dat is het leukst. Dat is het leukst om te doen hè, schuren. Oh, god. Zoveel troep krijg je daarvan. En als jullie nu mijn camera en mijn standaard zie, zien, dan... Uh... Is die bijna wit geworden. Na het schuren maak ik het altijd even schoon met uh, Sint Mark. Dus Mark doet ook mee. Uh, ja, dit is dus een uh, verfreinige met een heerlijke dennige. Daar haal je dus even de stoffen mee af en uh, de verfressen. Dus... En ik denk dat ik mijn uh, statief ook even schoon ga maken met dit ding dan nu het leukste, het afplakken van de deur. Natuurlijk is dat niet het leukste om te doen, maar het moet, als je het mooi wil hebben. Deze verhoging is dus niet hoog genoeg. Thee. mensen oh oh oh oh nou ik had nog wat uh, zwarte verf van de Action ook ik heb hier ook nog wel deze maar ja weet je het is nog dicht dus uh, deze moet eerst op vind ik dan ja hoppatee welke ga ik nou gebruiken? Dit voor de grootstukken? Of ga ik rollen? Wat ga ik doen? Ik ga gewoon lekker alles proberen. Black is black. Nou, here we go. Nu is het mijn bedoeling om te schilderen zonder knoeien. Oh, zo so visuele. Oh my goodness. Het hart is toch weer, heet dit? Gaat het nog worden jongens? Maar ik ben eigenlijk benieuwd hoe het want... gaat als ik het met een lollertje doe. Als ik nou zeg dit vind ik mooier, heb ik een probleem hè. Ik denk eigenlijk dat ik eerst de binnenkant had moeten doen. Maar ja, dan zie je, zo snel, dan zie je niet zo snel resultaten. Dus ik doe eerst lekker de grote oppervlakte. Want dan zie je lekker snel resultaat. Ik heb net de beelden even teruggekeken, of hoe het eruit ziet op een afstandje en natuurlijk of de beelden goed zijn, maar als ik het zo zie, dan vind ik die witte rand omheen ook nog wel mooi, maar ja, bij sommige plekken is dat niet zo heel netjes uh, uh, gedaan, dus dat moet wel zwart worden, dus dat ga ik nu maar even doen. Even hè, herversen. Zo'n schilderwerken is nooit perfect, want uh, ik zal het even laten zien, dit kan helaas niet perfect geschilderd worden, althans niet door mij, want de vorige verf uh, was natuurlijk wit en het zit soms nog op stukken raam zeg maar, Dus uh, ja, dat blijft je nog zien, dus dat moet ik denk ik nog eventjes met de kwast netjes nadoen, want anders is het geen gezicht, vind ik. Kijk, schuifdeur. Die is helemaal mooi zwart. Ja, ik ben er blij mee. En vandaag ga ik de rotzooi opruimen waar ik nu tegenaan kijk. Dat is niet alleen vandaag, want het is zoveel rotzooi, daar ben ik twee dagen mee bezig. Kijk dan toch wat ik ervan gemaakt heb. Ik laat jullie nou wel iets heel persoonlijks zien, hè. Dit is echt... Mijn persoonlijke shitbende. <laughs> en dat doe ik mezelf allemaal aan hè. Dat doe ik mezelf allemaal aan Weet je dan kom ik deze kant op rennen En dan denk ik Oké okay, ik leg het hier even heel snel neer Doei deur dicht En ik zie er niks meer van Maar uh, ja ik moet er toch wat mee doen Ik moet er echt wat mee doen Want ik krijg error in mijn hoofd hiervan Ik krijg echt dikke error in mijn hoofd Dus ik ga jullie uh, even neerleggen Uitzetten ik ga jullie gewoon even uitzetten en dan ga ik aan de slag. En dan zal ik even de voor- en de na laten zien, denk ik. Ik heb hier echt twee dagen voor nodig. Ik heb hier echt twee dagen voor nodig. Want ik ga ook een heleboel troep weggooien met grof vuil. En dan, uh, ja, dan wordt het wat opgeruimder. Eerst de boel even strijken en uh, sowieso ook even uitzoeken wat weg kan. Want ik heb er zoveel dingen bewaard waarvan ik denk, nou dat trek ik misschien nog wel een keer aan. Maar dat is dus helemaal niet het geval. Want sommige dingen heb ik echt al jaren niet aan gehad. En dat gaat ook niet meer gebeuren dan. Dus dat gaat gewoon weg. Ik ben benieuwd hoeveel ik dan overhoud. Ik denk heel weinig. Want je pakt toch altijd weer hetzelfde wat lekker zit. En dan is het de bedoeling dat daar... Dat het gewoon helemaal... Daar wil ik gewoon uh, één kast. Maar ja, dat heb ik volgens mij al eerder in een video uh, aangegeven. Hier wil ik gewoon één kast. En misschien daar... Bij die roze muur ook en daar ook. En dan moet ik dit pad overhouden voor uh, deze meuk. Dan zou je zeggen van ja, dan heb je een leuke, kijk, als je dan een, een leuke inloopkast. Ja, nou, inderdaad, zoiets. En het is toch, toch onbegonnen werk. Kijk, ik gooi het gewoon hier neer en dan denk ik, nou, dat doe ik wel een keer. Oh, maar nou ben ik er dus twee keer zo lang mee bezig. Ik ga snel aan de gang. mensen. Zijn jullie benieuwd naar het resultaat? Dat ga ik jullie nu laten zien. Ik heb hard gewerkt. Tada! Ik ben er nog niet helemaal, want ik heb dat laatste in de mand gepropt. En die kast heb ik nog, zoals je misschien kan zien, een beetje volgegooid met rotzooitjes waar ik even niet van wist wat ik daarmee moest. En ik ben inmiddels omgekleed, want ik ga zo eventjes alle zooi wegbrengen. Ik zal even laten zien. Wat ik er allemaal heb uitgevist. Deze troep stond er allemaal nog in. 1, 2, 3 vuilniszakken vol met uh, ja, oude meukleding en uh, ja, spullen die ik niet meer gebruik. Dit was een uh, tas die uh, kapot is. Nou ja, uh, nog een lege doos van, van de vorige verhuizing volgens mij nog. Een oude televisie, een kandelaar, ik doe er allemaal niks meer mee. En een rol plastic, geen idee. Dus dat gaat allemaal weg. En dan hou je zo'n lege kamer over. Ik zit ondertussen even mijn TikTok te bekijken. En ik heb een video geplaatst waarin ik aan het hakken ben. En die video die gaat echt als een malle. Ik krijg zoveel leuke reacties daarop. Woe! Nou, dat dus. Oh, mag weer een stukje verder, hè? We zijn er bijna. Zo. Alles is weggemikt. ga weg hier. Het wordt een beetje heet. Jeetje. Ik had niet verwacht dat het nog zo druk zou zijn. En weer terug naar huis. Nou, dat was het weer voor vandaag. Ik ben er weer helemaal klaar mee. Ik heb weer genoeg gedaan. Lekker opgeruimd. Ik zeg bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Toedas. Oh ja. Dat kan je ook even doen, hè. Duimpje: En abonneren. Daar.